Hallo, ik ben de Smet van Joko Maakt Websites. Ik neem u vandaag heel graag mee in een kort verhaal. Website met als motto, les is more'. Je bent ze zeker al eens tegengekomen. Die chique grafische websites met alle flitsende elementen, met alles erop en eraan. Websites met sliders, websites met uh, hippe pop-ups. Met sliders bedoel ik uh, van die automatische banners die na enkele seconden Voorbij gaan of wisselen op uw homepagina met iedere keer een nieuwe boodschap. Van die pop-ups, die eigenlijk als bedoeling hebben u als bezoeker te gaan vestigen, u een aandacht te trekken op advertenties, op nieuwsbrieven, op tal van andere zaken. Dus u verwacht eigenlijk van uw bezoeker dat hij dat allemaal gaat gaan lezen. Ja, hier loopt het natuurlijk mis, want uw bezoeker, uw surfer, die gaat het allemaal niet lezen. Die geeft daar geen geduld voor. Je gaat dus wegklikken van uw website. Uw website werkt dus niet, en u loopt dus al die klanten. Ja. Maar wat is dan de oplossing, hoor ik jullie al vragen? Wel, heel eenvoudig. Statische beelden gaan gebruiken, dus statische banners, wil zeggen één beeld, geen beweging. Uw boodschappen in één oogopslag tonen, dus wil zeggen in één beeld duidelijk tonen waar het over gaat. Maar nog veel belangrijker, is dus het aantal boodschappen beperken tot één maximaal. Twee boodschappen per beeld. Dus de conclusie is heel eenvoudig. Les is more. Leg uw focus op uw website en leer begrijpen dat een tevreden klant veel belangrijker is dan een prachtig design website te hebben die niet werkt. Hebt u ook nood aan websiteadvies? U weet me zeker te vinden. Joke de Smet van Joke maakt Website. Daag!